Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam, de en ik ga vandaag naar een café. Niet zomaar een café, maar een kattencafé, want ik ben dol op katten. En daarom ga ik hier even kijken. Gaan jullie mee? Ja. Eerst desinfecteren man, ja. oké. Okay. Oh, je bent goed voorbereid hier. Ja, dat komt wel hè. Oh, dat is... Heb je al wel uh, uh, bezoekers gehad of nog helemaal? Ja, de afgelopen week is sowieso natuurlijk. zat helemaal vol. Camerabewaking. Hoi! Goedemorgen, <laughs> kom verder. Leuk! Toen ik zag dat dit kwam was ik zo enthousiast. Ja. Ja, wat een super idee is dit. Ja, het is inderdaad natuurlijk niks wat we in de rechtsteden natuurlijk hebben. Dus uh, alleen maar in Rotterdam sowieso, dus dichtstbij zijn hè. Ja. En verder hier in de buurt natuurlijk helemaal niks nee, nee. Kijk nou eh. toch, heb je die ook speciaal aangeschaft voor hier of? Ja, ja, ja. Echt? Ja. Alle acht, Ik je hebt er acht. Acht uit een asiel natuurlijk. Ja. Acht uit een asiel? Ja. Maar oh, ja. wat een mazzel hebben jullie. <laughs> en woon je hier nu ook? Hierboven of ergens? Nee, nee, of je hoor, moet hier echt helemaal naartoe? Ja, oh. dat is wel Dat is maar een heel klein stukje, want het is de brug over en dan, uh, ja, dat is ook zo. dan ben je er al natuurlijk. Hallo, hallo. Hi liefie. Dus nee, omdat je nu natuurlijk gewoon dicht bent. Ja, dus hoe ben je een godsnaam op dit idee gekomen? En sowieso het idee bestond natuurlijk al. Want nou, ik, heb zijn... een, ik had er nog nooit van gehoord. Oké, ik had een feest sowieso in, uh, in Rotterdam, in Leiden. Uh, Vorige week is er ook eentje opengegaan in Tilburg. Er zit er een in Groningen, geloof ik. Dus dat idee bestond al. Toen ben ik inderdaad uh, uh, ik ben in Rotterdam geweest op, uh, op bezoek daar. Ja. En toen dacht ik echt... Oh. Ik zeg tegen mijn buurvrouw: Oh, ik zeg, zou dit kunnen? Dus ik heb een week lang uh, liggen malen s'nachts van wat ga ik doen? En ja, ja, ja, ja. O, dus na een nou, week, toen dacht ik: ja, ik Ga het toch maar even vertellen. Dus ik zeg: Keur, luister, ik zeg: Ik kan toch niet meer verder. Ik zeg: ehm, Wat denk je ervan? Dus hij had in eerste instantie ik had een café. Wat moet je daar nou mee? Ja. Ga je daar nou je geld mee verdienen? Weet je, en dat gaat hem toch nooit worden? Hè? Van worden dat is het gewoon niet, maar dan denk ik: van kijk, als je er leuk bedrag aan over kan houden, dat je zegt: Nou ja, goed, zoiets heb ik ongeveer altijd verdiend, dan is het leuk. Ja, dus ik had ik ga gewoon kijken. Dus hij zegt: Nou ja, dan zou je alles moeten gaan uitzoeken, onderzoeken, ja, gaan doen. En je hebt nog nooit iets met een eigen bedrijf gedaan. Nee, dat hebben we al... nee, nee, <laughs> ik vind dat een gewaagde stap. Ontzettend. Dat is het ook, ontzettend dat is het ook. alleen. Toen was er oh. natuurlijk nog geen corona, nee. dus dit is natuurlijk al van anderhalf jaar geleden dienst gegaan. En dan kun je natuurlijk al je plannen gaan uitvoeren, want dan kun je een uitkering aanvragen. Kijk, maar het UWV zei dus ook gelijk, dat ze gelijk, van joh, uh, wil jij een eigen bedrijf gaan beginnen? Oh, maar dat is leuk, ga het ja, doen. Ja, dat stimuleren ze alleen, ja, klopt. Ja. Ja. Nee, ga het proberen, ga het doen, ga het uh, onderzoeksperiode ja. doen en je kan dan gewoon met behoud van je uitkering natuurlijk, uh, kun je beginnen. Dus toen was het ook van, je krijgt dan zes weken onderzoekperiode. Kijk, en als je dat onderzocht hebt, dan moet je zorgen dat je een pand en de financiering hebt. En dan kun je daarna je startersperiode gaan beginnen. Ja. Maar ja, bij mij kwam dat wat later op gang, omdat natuurlijk de vergunningen niet zo vlot gingen. Of althans niet vlot genoeg naar mijn zin. Dus dan duurt het net wat langer. Dus ik ben nu pas vorige week maandag met mijn startperiode begonnen. Ja. We gaan toch weer dicht. En ja, dat is natuurlijk flink balen, want je bent net een week open geweest, ja. en nu moeten we gaan bedenken wat gaan we gaan doen. Hoe, dus was het, uh, hoe was het die week dat ja, je super. Was het voor mij? Ja super. Ja, uh, ja, ja. Dus er waren, waren wel veel mensen op de hoogte van deze ja, ja, Ja, want ik had een week van tevoren, wist ik dat ik de vergunningen rond had. En toen kon ik inderdaad de datum bekend maken, dus toen heb ik gelijk op Facebook gezet van uh, telefonisch reserveren, uh, en vanaf 6 oktober gaan we open. Ja. ja, dat was niet normaal, de voicemail die was gewoon oh, vol continu, goed. ik kon gewoon niet meer Terugbellen, uh, het zat gewoon helemaal vol. Bijna nou een administratieve medewerker met ja, ja, televisen ja, te ook. Ja, echt. Ja, Het was inderdaad uh, oh, heel bijzonder. Ja. ja. Zo, maar daar word je toch super enthousiast van? Tuurlijk. Kijk, en ik heb een heel uh, groot team van vrijwilligers natuurlijk. Ja, die kijk, heb je. Want ik zag op mij wel een bericht staan. Uh, ja, dat, dat je was je dat even geleden, want ik had al een rooster gemaakt. Uh, net zoals dat bij mijn vorige werkgever deed, een beetje inplannen van wie wanneer kan. Kijk, en de meeste vrijwilligers die kunnen allemaal. Uh, twee ochtendjes, een middagochtend een of hooguit een dag ja. en logisch, het zijn vrijwilligers. Ja. Dus ja, maar dan moet je wel zorgen dat je genoeg mensen hebt ja. eerste, In eerste instantie dacht ik, nou, misschien kan ik dat wel alleen of met één vrijwilliger. Nee, nee never. Nee, nee, we nee gaan, never. We nee. nee, ze zijn minimaal. Want je moet op, op, op zich ook voor al die mensen zorgen. Ja, je willen. moet ze sowieso in de gaten houden, gaat dat helemaal goed met alle mensen. Kijk, net als nu ben ik s morgen even aanwezig. waarvan je denkt, van, oh, dat kan ik nog even doen. Kijk, en dan, dan ga ik wel naar huis. En dan kom ik vanavond kom ik nog een keer terug. En dat is meestal, met, uh, meestal wel met het hele gezin. Het ligt er dan nog. Ja, en dat is in principe gewoon de slaapkast, hè? Ja. Dus dat is echt vooral, want als je aan die kant kijkt, dan is die gewoon open. En als ze dat niet willen, of als ze althans niet binnen willen zijn, ja, dan kunnen ze daar gewoon zich in terugtrekken. Die kunnen ze verstoppen. Ja. Zit er iemand in? Oh ja, er zit, ja, zit er een. Ja. Dit is jouw favoriete plek. Ja, ja dat is echt wel haar plekje die echt En ze kijkt een beetje boos, maar ze is niet boos. Ja, oh, ze is heel mooi. Echt mooi. Nou, dit is toch fantastisch. Het is gewoon leuk om hier de hele dag te zitten. Kijk, daar gaat het weer. Oh, dat is Baloo, volgens mij. <laughs> ik heb een appeltaartje besteld. steun ik gelijk weer uh, deze, uh, deze poesencafé. Zo, even een gezellig taartje eten. Nee. Ja, nou, als je hier dus gaat zitten, dan moet je hier dus wel tegen kunnen. Nee! Ik trek wel de aandacht met mijn taartje. Hé, hey, Hallo! Ja, kijk. Het is mijn taart. Nee. Nee. De hele tijd zie je ze niet bij me. Nee, dat is al prachtig, hè. Oh, oh, oh, oh. Heb je met je voet in de slagroom gezeten? Ja. Ik zie het, want je hebt hele hele poten. Maar echt, ik heb het is toch op? Ja, dan de achterkant was het goed zitten. Dan heb je natuurlijk niet bij. Ik mm ben -hmm. van, nou ja, niet voeren, want, hè, anders dan je straks straks mega dikke katten of zonder katten. Dus, maar kijk, ze weten nu dol, dus goed als er, er ergens een bord naartoe gebracht wordt, ja, hè, de jongens, want daar moeten we naartoe. ja, maar... nou, dit vind ik echt niks. Kiki! Kom. Normaal, nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet o, was hoor, maar nee. nee. Normaal zie je ze niet. Nee, dan nee, zie je ze niet, Dan nee, als je wat echt, eet, slijmballen. Joepje. <coughs> Ondeugd. Ja, en dan ga je er bijna af. Eh. Ja, en dan zet je lekker even je nagels in mijn been, want anders val je. Je kan een beter maar inderdaad ik wegdoen. Zo, doei. Dat was het weer. Ja, dat was het. Dan hebben we nou ook geen aandacht meer. Oh, ik vind het schattig. Lekker. Ik wil je niet zo lekker. Ik wil hier niet, wil hier niet meer weg. Lekker uitslopen. En je, je helpt echt dan? heel veel mensen. Je helpt jezelf. Je helpt de ja, precies, stagiaires. Je helpt de vrijwilligers. Ja. Je... En, dat, <laughs> en, en dat is niet allemaal gepland. Maar dan heb je wel zoiets van ja, mensen die inderdaad thuis zitten omdat ze... Niet aan het werk komen, of afgekeurd zijn, of, of zelf in de knoop zitten. Ja. ja, dan mag de gemeente ook wel. Uh... Nou ja, goed, dus zij belde ook natuurlijk van die vrijwilligersprijs. Ze zegt van ik bel even. Ze zegt om te vragen of jij je wil laten inschrijven. Ik zeg, wat dan? Nou, ze zegt de gemeente loopt de vrijwilligersprijs uit. Ze zegt van. Uh, dus ze zegt, ik vind wel dat je daar moet in voor moet schrijven. Ja, tuurlijk. Ik zeg, oh Zeker. ja, ik, zeg, ik heb wel iets inderdaad gelezen erover. Ik zeg, maar toen waren we helemaal nog niet open. Ik zeg, dus ik heb eigenlijk nog niet over nagedacht. Dus ik heb ze hem inderdaad een uh, link doorgestuurd. van uh, daar moet je je eigen aanmelden. Dus ja, dat heb ik gedaan. En dan moest iedereen gaan stemmen natuurlijk. Dus kijk, is dat uh, nog steeds zo? Ja, ja, ja. Het is nog steeds zo dat je kan stemmen. Waar kunnen we stemmen? Uh, ja, het is zaterdagochtend kwart over acht. En ik zit de video te editen die dus straks online komt. Alleen, uh, alleen zag ik dat ik de video niet afgesloten had... Dus dat doe ik bij deze. En je kunt nog steeds stemmen op dit geweldige bedrijf die heel veel doet dus voor vrijwilligers en stagiaires. Ja, er zijn stagiaires en vrijwilligers die, uh, die hebben zich gewoon spontaan aangemeld. Ze heeft, bijna, uh, ze heeft nu een wachtlijst van vrijwilligers. Dus <laughs> dat is helemaal fantastisch natuurlijk, normaal gesproken. Kost dat even tijd, wat vrijwilligers bij elkaar zoeken. Maar in dit geval, ja het is toch ook geweldig. Ik bedoel, ik zou mezelf ook wel als vrijwilliger daar willen aanmelden. Om gewoon lekker wat te doen. Met beestjes en mensen om me heen. Maar goed, stemmen kan dus nog. Eh, vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor de volgende video. Want ik denk dat ik nog meer bedrijven ga steunen door een bezoekje te brengen. En uh, dan zie ik jullie graag de volgende video weer. Doedels!